Met de digitale prijslijst van 12 laat je op een overzichtelijke en professionele manier zien welke producten je aanbiedt. Door de directe koppeling met de beheeromgeving pas je de prijzen en producten eenvoudig digitaal aan en worden deze automatisch weergegeven. De prijslijst is de meest bekeken plek in je kantine. Ideaal om mededelingen of sponsoruitingen te communiceren met je gasten. Dat maakt dit een perfecte nieuwe inkomstenbron voor jouw vereniging.